Hoi, zijn we weer. Vondelgym. En we gaan jou klaarstaan voor Mudmasters. Vandaag op het programma... The Piperunner. Ja, yeah, de Piperunner is een pipe. Normaal ga je er vanaf een skateboard. Alleen nu moet je er keihard tegenaan rennen om er bovenop te komen. Voor deze stevige sprint heb je wel sterke benen nodig. En die gaan we trainen met... The Piperunner. <laughs> die gaan we trainen met... Jump squats. En kikkersprongen. Kikkersprongen. lijkt een beetje op een squat. Je zet je voeten iets verder uit elkaar en dan gaan we naar voren springen. Tijdens het springen zwaai je met je handen naar voren om zo zo ver mogelijk naar voren te komen. Dus tijdens het landen zachtjes door je knieën en daarna gelijk weer doorspringen en herhaal dit tien keer. Jump squats. Ga rechtop staan, voet op squat positie en buig je knieën tot 90 graden. spring nu explosief omhoog. Te landen, en dan spring je daarna gelijk weer verder. Herhaal dit 20 keer en het mag best een beetje branden. Ah. Ah. Volgende week staat er een nieuw training op het programma, dus check de website, kan jij met ons meedoen. <totstukken>